Welkom terug. We gaan in onze eerste sessie duiken. Uh, we hebben nu alles op zijn plaats eigenlijk om onze workflow te ondersteunen, dus we kunnen aan de slag gaan. En het begin van ons project dat vinden we eigenlijk bij het concept en het design van het logo dat we nog gaan uitvoeren. Nu, ik heb daarvoor uh, mijn collega Elke meegebracht, die een zeer grote passie voor tekenen en illustratie heeft en in mijn ogen natuurlijk de, de juiste persoon is om dit te gaan aanpakken. Welkom. Ah, dank u. Uh, welkom in het letterkabinet, Michaël. Ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Um, dat is hier haar, uh, haar playground ook een beetje waar dat we nu zitten vandaag. Nu, we gaan aan de slag gaan zo dadelijk met Illustrator voor het logo design ook. En we gaan dat doen op de iPad. Dat ding ligt hier al klaar natuurlijk. Omdat op dat gebied heeft Adobe ook natuurlijk een aantal mooie tools voor ons. En Illustrator is daar eentje van. Dus daar ga je zo dadelijk een keer mee aan de slag gaan. Ja. En niet alleen hiermee, natuurlijk. Dus maar vertel een keer. Um, hoe gaan we dat hier gaan aanpakken? Ja, voordat we effectief gaan starten op de iPad, ga ik even uh, overlopen. Uh, hier, uh... Op de desktop heb ik een slide openstaan uh, waar dan we in de samenvatting van de sessie kunnen zien. Dus we starten eerst met eventjes te hebben. Hè. Een designproces kan uiteraard niet plaatsvinden zonder een briefing. Dus we kijken even kort naar een briefing. Dan hebben we het ook heel eventjes over de name ideation. Dus je hebt in de eerste sessie al vermeld dat we gaan werken rond een fictief muziekfestival boostvlogs. Dan heb ik het heel eventjes kort over hoe kom je tot zo'n naam en waar moet je aandacht aan besteden bij het bepalen van een naam. Dan uh, toon ik even de elementen die je kan toevoegen op een moodboard. Dan gaan we kort door de schetsfase en dan starten we effectief in Illustrator op de iPad. Um, openen we een Illustrator Cloud document, gaan we vormen tekenen, bewerken, samenvoegen. Kijken, heel kort een blend tool, kleur toevoegen en dan switchen we naar de desktop. Gaan we fine tunen, tekst toevoegen, gradients toevoegen, grafische afgeleiden maken. Die gaan we samenvoegen in Key Visual, die we dan eigenlijk gaan delen als branding in een cloud library uh, voor de verdere samenwerking en uitrol van de campagne. Let's go. Dat klinkt indrukwekkend. Voilà. Uh, ik neem even het ICC-documentje uh, erbij, dat eigenlijk de rode draad doorheen deze sessies is. En hierin staat bijvoorbeeld een slideje over de designbriefing. Wat er belangrijk is bij zo'n briefing is om te weten dat briefings komen in zoveel vormen en kleuren als dat er mensen zijn die die opstellen. Het belangrijkste is dat iedereen de functie daarvan in zijn achterhoofd houdt. En dat is eigenlijk een strategische richtingaanwijzer voor de vormgever of de designer welk pad dat hij visueel kan ontwikkelen en dus daar staat eigenlijk de informatie in waarom hij visuele beslissingen gaat nemen. Uh, wat vind je daar nog op normaal gezien de omvang van het project? Dus in dit geval branding voor een muziekfestival, uh, name ideation, um, asset productie en uh, dan volledige uitrol van de campagne. Nog interessant de sector in dit geval cultuursector, dienstensector, uh, muziek. Um, het verhaal, dus als je als designer niet mee bent met het verhaal, kun je er onmogelijk op starten. Doelpubliek, in dit geval um, muziekliefhebbers. En wat ook heel belangrijk is, is een soort, in dit geval beknopt, workflow en deadlines van het project. Zodat je als designer ook kan inschatten hoe ver je met dingen kan gaan. Ja. Zeker in de conceptfase uh, binnen de tijd die er bestaat. Ja, de budgetten um, zijn ook altijd interessant om te vermelden. Die zijn meestal gekoppeld aan de tijd die er uh, <laughs> ja, ingecalculeerd is. Ja, maar het klopt, ja. uh, ga de drie logo's voorstellen of Eén of zeven, dat is een andere budgettering die daar tegenover staat. Wat ik nog even wil toevoegen, ook aan, aan een briefing. Um, ik vind dat heel goed dat je zegt van, dat dient als, als ja, richting voor de designer om mee aan de slag te gaan. Maar ik zie dat ook een beetje als een overeenkomst tussen klant en designer of uitvoerder, om het zo te zeggen. Want je legt daar heel belangrijke afspraken natuurlijk in vast, waar dat je dan tracht aan te houden. Um, wat dat in de realiteit niet altijd mogelijk is misschien. Maar ik zie dat ook een beetje als, als een tweerichtingsdocument, om het zo te zeggen. Niet puur top-down van ja, de opdrachtgever naar de uitvoerder bijvoorbeeld. Ja, meestal ja. ga ik ook effectief met die briefing aan de slag. En als ik dan voorstellen ga doen, ga ik ook kruisverwijzen en elementen uit die briefing in mijn presentaties. Gewoon copy-pasten uh, of refereren ja. naar. Nee. Zodanig dat je bewijst dat met de ontwerpen die je gemaakt dat je de strategie omarmd hebt en meegenomen. Ja. Kies de vooroost kan dat bijvoorbeeld een strategische keuze zijn als je voor de sociale sector werkt bijvoorbeeld. Ja, dus um, even over ons Boost Box Festival. Um, ik heb hier nog even de belofte gevisualiseerd. Uh, ze willen een duurzaam landschapspark creëren dat muziekliefhebbers samenbrengt. Ze gaan voor een intense muziekbeleving, spectaculaire lichtshows, een geweldig publiek, live performances en unieke soundbeats en artiesten. Uh, en ze richten zich op uh, muziekliefhebbers tussen 16 en en 55 jaar. De kerndoelgroep kern is 18 tot 30 jaar, dus daar gaan we proberen zoeken wat dat hun visueel aantrekt, omdat dat de doelgroep is die eigenlijk het festival moet aanvoelen als iets waar zij deel van willen uitmaken. Excuseer, ik de micro geslagen. Dan uh, wat ik meestal doe na zo'n briefing is voor mezelf een lijstje maken met een vijftal adjectieven die ik echt als strategische toetsteen ga gebruiken. Dus in dit geval heb ik eruit gemaakt als ik iets ga vormgeven wil ik dat het er dynamisch, creatief, hedendaags, innovatief en eigenzinnig uitziet. Liefst alle vijf maar minstens drie van de vijf als ik iets visueel maak moet ja. aansluiten bij deze uh, strategische richting. Uh, je kunt die adjectieven ook afstemmen met de klant als je die niet kunt afleiden uit het verhaal of de doelstelling of de missie waar bedrijven festivals uh, meewerken. Uh, voilà, uh, na de briefing uh, gaan we heel even kijken naar de name ideation. Dus We hadden beslist voor Boost om te werken rond een festival, uiteraard een festival kan niet bestaan zonder naam, een logo kan ook niet bestaan zonder naam. Dus zijn we in de name ideation gedoken. Uh, name ideation mensen, doe je eigenlijk best altijd in samenwerking met copywriters. In dit geval hebben we eigenlijk met een soort dumpboard gewerkt waar iedereen zijn ja. ideeën opgesmeten heeft. Dat is eigenlijk een soort van brainstorm met woorden, of in dit geval zelfs al uitgewerkte namen geweest. Bij ja. brainstormen is het de bedoeling: grote hoeveelheid aan ideeën genereren, oordeelloos erop smijten en dan in een tweede fase ja. gaan selecteren, elimineren of combineren. We hebben dat binnen de groep gehouden bij ons en eigenlijk was dat een artboard in het XD-bestand dat wij gedeeld hebben met elkaar, en iedereen mocht er gewoon ideeën op gaan dumpen. Daarna hebben wij daar rond Ja, Dus de criteria, criteria die je kan gebruiken bij name ideation is, de naam moet toegankelijk zijn. In dit geval spreken we over een muziekfestival, waarschijnlijk met de ambitie om internationale namen te boeken. Dus het moet internationaal bruikbaar zijn, de naam. Het moet onderscheidend zijn, dus met andere woorden, er mag geen festival zijn, dat bijvoorbeeld al Schmoestbox noemt, want dan is Boosbox geen idee. Uh, ergens moeten we ook de link hebben met wat het is. Hé. Graspop, dat zit op het gras. Er wordt geen pop gespeeld met metal, maar bon, hé, er is een link met wat het is. Uh, hé, associatief, hé. in dit geval hebben wij gekozen om de link te leggen met zowel de naam van het grote gebeuren, Boost, als de referentie naar een Boost box, muziekbox, een woofer, hé. geen festival zonder boxen. Dus is het geworden Boostbox. En wat dat ook heel belangrijk is in de realiteit, is dat je ook checkt, als je de naam gaat bedenken, of dat die nog beschikbaar is op de wereldwijde web. Bijvoorbeeld als de naam Boesbox al gebruikt wordt voor een fabrikant dan zou ik die niet meer gaan kiezen voor een muziekfestival bijvoorbeeld. Um, dus uh, na de name, ideation hadden we natuurlijk een naam. Uh, maar dan uh, hebben we ook nog iets nodig uh, als visuele uh, research en dan kun je bijvoorbeeld als designer een bemoedboord gaan maken. Daarop kunnen verschillende onderdelen staan. Namelijk uh, een overzichtje van de concurrentie, want je moet daar toch mee aansluiten. En langs een bepaalde kant je onderscheiden. Eh, maar je hoort er wel bij. Uh, dus hier heb ik een aantal uh, visuals van vergelijkbare festivals verzameld dan kan je uh, visuele trends gaan uh, onderzoeken in dit geval, omdat we een beetje in dat innovatieve jonge hippe uh, zitten, hebben we gekeken wat dat daar wat trending is, je hebt een mashup tussen 2D en 3D en dan de grafische trend neo brutalisme, wat een soort anti-design trend is dus alles wat je probeert te vermijden namelijk ruis en korrel gaat de herintroduceren. Uit uh, een soort nostalgie naar de jaren 80 en 90 heb ik vaak het gevoel. Uh, dus ik heb hier ook een paar beelden uh, samengebracht die dat voor mij wel uitademen. Uh, en dan heb ik, uh, wat ik ook meestal doe, is wat kleuren uh, gaan uh, voorstellen. Eigenlijk al voor mezelf. Ik zou daar wel mee aan de slag willen. En wat doe ik ook meestal typografie. Maar daar kunnen ook foto's op staan, illustraties. Eigenlijk alles dat voor u visueel bruikbaar is als werkmateriaal bij de verdere ontwikkeling kunnen daar op smijten. Uh, en dan start het eigenlijk voor mij met de leukste fase, namelijk de schetsfase. Uh, schetsen is voor mij een beetje hetzelfde als brainstormen, maar dan puur visueel. Ik schets graag uh, gewoon uit het hoofd, uh, zonder extra middelen rondom mij. Uh, op papier of digitaal? Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Vroeger altijd op papier, maar ik heb nu voor deze sessie bijvoorbeeld uh, met Fresco aan de slag gegaan. En ja. ik was eigenlijk ook wel heel blij in proper dat je zo'n file kunt houden tegenover op papier. In no time staat er weer een prop-prop-prop vol. Maar ik zeg het: brainstormen is genereren, genereren, genereren. En achteraf selecteren. Maar dit is eigenlijk wel net zo overzichtelijk gebleven. Even voor de mensen thuis: Fresco is een van de mobiele apps van Adobe voor op de iPad. Um, een beetje een tegenhanger van Procreate. Procreate is natuurlijk zeer bekend onder de, de grafischie um, op iPad als tekentool, maar Fresco moet daar zeker niet voor onder doen. Um, een van de voordelen dat je hebt met Fresco is dat dat natuurlijk onderdeel is van Adobe, dus dat zit onmiddellijk zo binnen ja, het Adobe-ecosysteem, wat dat uitwisseling met andere apps uh veel eenvoudiger maakt natuurlijk. Ja, en wat dat dus dan ook een voordeel is, als je in Fresco werkt, dat hangt in de cloud. En als ik dat in Illustrator plaats, kan ik dat gewoon updaten als ik verder schets, tup, tup, tup, ja. zonder eigenlijk files te moeten gaan wegschrijven. Terwijl ik in Procreate wel een exportje moet gaan doen, maar dan eigenlijk nog altijd een link kan updaten. Dus ja, uh, ja choose your weapon of choice en werk ermee uh, gewoon ouderwets scannen of foto's plaatsen kan ook altijd. Uh, dan duiken we nu in uh, Illustrator op de iPad. Um, om te starten ga ik uiteraard een nieuw documentje aanmaken. Ik ga vandaag even werken in pixels omdat onze ja. campagne hoofdzakelijk digitaal gevoerd zal worden okay. eh, en omdat we dan eigenlijk in RGB met veel feller spectrum aan kleuren kunnen werken wat dat wel resoneert in dat vintage, retro, eh, grafisch okay. gevoel. En dan die in passen naar CMYK. Ja, ja, er is maar een heel klein aandeel, uh, in dit geval uh, naar mij toe, <laughs> te weten gekomen dat in print gaat gaan. Uh, voilà. Uh, dus dan uh, creëer ik een file en wat dat je nu kan doen, is uh, die afbeelding van die schets eenvoudigweg gaan plaatsen. Dus die hangt in mijn Creative Cloud files. Okay. Uh, dus hier hangt die schetsfile, waar je er net een timelapse van gezien hebt, en die kan ik dan gaan plaatsen. En die is rechtstreeks uit Fresco nu, Die is, is rechtstreeks kan uit, uit, kan. Uit, uit Fresco geplaatst. Ik ga eventjes het elementje dat ik nodig heb gaan maskeren. Okay. En op mijn aardboord centraal plaatsen. Ik gebruik die uh, touch control om proportioneel te verschalen. Een beetje de shift-toets van de iPad. Je hebt twee uh, mogelijkheden. Primary is shift, secondary vergelijkbaar met de alt-toets uh, of option, ja. of option okay. in Illustrator. Um, Waar ik mis, als door de winter de Illustrator gebruiker in uh, Illustrator op de iPad is de template laag, maar je kan dat eventueel wel omzeilen door gewoon te werken met een extra laag. Uh, ik ga die dan de uh, schetsnaam geven. Oké, okay, en uh, wat ik meestal leuk vind aan die uh, template laag is dat die automatisch gedimd wordt tot ongeveer 50%. Ik ga dat nu manueel moeten doen. Ja. Ik kan die laag lokken. Het enige jammere is uh, bij Illustrator op de iPad dat die laag dus niet beschikbaar is als ik zou switchen outline naar outline modus. Ja. Wat wel net zo handig is, omdat je dan eigenlijk terwijl je tekent in outline modus kan controleren. Dus ga ik hier, want dan zit hier op de iPad, naar outlines, dan de wijn, mijn schetslaag nu okay. op zich niet getreurd voor deze sessie. Is het ook niet zo'n heel moeilijke schets. Maar wist dat dan zou dat toch beter. Misschien de template laag maken op de desktop en dan terug switchen. Ja, um, werkt die dan wel? Als het vandaar, dan moeten we. Goede vraag. Proberen. Goeie vraag. Uh, er ja, zijn man, functies why? die ondersteund zijn en er zijn functies die niet ondersteund zijn. Ja. Um, Um, dus uh, wat dan nog een groot voordeel is van te werken uh, met zo'n Cloudfile, is uh, dat je die ook kan delen met collega's voor samenwerking. Uh, dus, Michaël... Als ik zou willen, kan ik die file ook uh, met jou gaan delen. We gaan toch niet met twee tegelijk in een Illustrator-file werken. We gaan niet met twee tegelijk in Illustrator kunnen werken. Uh, dat is anders dan in XD. Okay. In XD kan je wel echt samenwerken. In Illustrator ga je toch moeten wachten tot ik de file sluit. Maar wil je straks ja, toch even in de file kunnen, kan ik die wel met je delen. Ik sta er ja, het staat er al. Belangrijke personen zijn niet aanklikbaar. Nee. <laughs> excuseer. Oh, excuseer. Ah, nu zit hij weer. Oké, okay, maar de ik snap het. Ja, ja, ik ook. <laughs> Vast. Ik, vast. ik ga even uh, de uh, illustrator, ik heb het nogal gehad, de beste manier om ermee om te gaan is. Okay. <laughs> en uh, voilà, uh, dus de file is hier wel nog uh, aanwezig, um, dus wij werken even Goed. rustig verder. Um, wat dan nog een voordeel is van zo'n uh, cloudfile, dus ik heb die nu met u gedeeld. Je kan daarin aan de slag. Als ik jou de juiste rechten gegeven heb, dat heb ik nog niet getoond. Mm -hmm. Maar hier bij de settings kan setting. ik u zo. laten erin werken of enkel de link delen voor te viewen. Dan kan ik ook kiezen of je comments kan geven of niet. In een eh? kopietje opslaan. Ja. opslaan. Als ik die file nu met u gedeeld heb en ik wil vermijden dat je mijn artwork verprutst en ik alles kwijt ben, dan kan ik bijvoorbeeld hier ook de versiegeschiedenis van het document gaan oproepen en dan kan ik de versies die voor mij persoonlijk erg belangrijk zijn om te bewaren uh, gaan markeren en een naam gaan geven en dus dit is bijvoorbeeld mijn setup file waar ik in ga verder werken voilà en dan heb ik die gemarkeerd. Waarom markeer ik die? Deze was niet nodig. Uh, de gemarkeerde versies die blijven bewaard in de cloud document. Alle andere versies verdwijnen na het 60 jaar. Uh, 60 jaar. Dat is duidelijk. Ik moet doorwerken aan zo'n project. In design. Termen, <laughs> ja, in design. Dus na 60 jaar. Uh, is het ja. klaar? Oké, okay, dus, dus als ik mijn versiegeschiedenis gemarkeerd heb, voor ik, allee, of als ik het met u deel, zelfs al ga je dat helemaal overhoop gooien, kunnen we altijd terug. Een soort van time machine Een soort ja, van. Ja, het is ook niet meer nodig om zo'n document V1, V2, V3 op te slagen. Als aparte ja. ik kan gewoon die stadia okay. markeren in versiegeschiedenis. Dus back to the drawing board veronderstel mm -hmm. ik. Uh, dan gaan we even kijken dat ik zeker in de laag. Awarts, het in iets. Ja. Verbaas ons je uh, Dus, uh, ik heb hier uh, zo'n object getekend. Uh, en voor deze te gaan tekenen, ga ik aan de slag met de triangle. Die blijft hangen. Met de triangle. Dan tek ik toch op hmm. een lock lach te laag. Nee. Mag ik een nieuw laagje maken? Misschien. Ik ga het nog een keer proberen. Ik ga inderdaad even gewoon layer 3 pakken. Hij wil niet mee vandaag. <lacht> Nieuwe repetities. Vrienden. Ik ga even Allo, de reserve setup file activeren. Oké. Okay. Right. Voilà, die werkt beter. Uh, en als ik met die tool teken, dan teken ik automatisch een driehoek, maar hier aan de zijkant heb je een widget waarmee dat je het aantal zijden kan optrekken. Okay. En in dit geval denk ik dat we beter aan de slag gaan. Dus met een de driehoek zeshoek. is eigenlijk de polygoon tool? De driehoek is de polygoon tool. Ja. Uh, dus okay. uh, ik ga nu uh, de strook een beetje bijgeven. Voila. Uh, en dan ga ik met het lijntoeltje ook. Ik um, kom straks. Die zit er al in. Uh, kan ik hier um, mijn lijnen gaan tekenen? En je ziet eigenlijk dat dat met die smart guides wel snapt. Maar als ik echt zeker wil zijn, kan ik in die outlines altijd ja, even gaan kijken. Talk, ja. En dan zie je dat ondanks al de snapping toch. Kleine onnauwkeurigheden erin gaan sluipen. Oh. Dat is Dubbeltik voor een puntje. Voilà. Hier ben ik ook te ver gegaan. Ja, dat kan en links is er net voor. Goed. Voilà, en dan kan ik natuurlijk terug naar mijn preview mode om te zien wat ik er mee gedaan heb. Voilà, dat is eigenlijk al het geraamte van wat ik wil gaan maken. Uh, om dan over de te spreken wil ik ook graag nog een extra elementje gaan toevoegen. klein beetje kleiner maken. Oei, excuse Een klein beetje kleiner maken. Zo, en dan ga ik een duplicaatje maken. Dan kan ik via deze knop en duplicate het, makkelijk dupliceren en met de secundaire touchknop nee. zijn de alt, kan ik van het middelpunt gaan verschalen. Maar het is nog handig, als ik dubbel-tik daarop, dan gaat hij eigenlijk in shift modus blijven staan. Dus wil ik meerdere objecten selecteren kan dan super handig zijn om dat op die manier te doen. En voor die box te maken ga ik gebruik maken van de blend. Dat zit hier onder de repeat opties. Um. Als ik dan zeg Blend, dan zie je dit nu helemaal dichtlopen. Maar ook hier zie je weer die widget waar dat ik uh, het aantal stapjes okay. van de Blend kan gaan aanpassen. Maar ook hier in het Properties paneel kan ik eigenlijk gaan kiezen voor twee stapjes. Okay. Bijvoorbeeld uh, nu zie je dat hier helemaal dichtlopen met die dikke strook. Maar ik ga enkel die buitenste strook wat verdunnen voor wat contrast. redelijk zoals uh, Illustrator. Op de desktop ook. Ja. Die blendt ook, blend ook met kleur en zo. Die blendt ook met kleur, maar uitkeken. ik heb nu gewoon gekozen voor de, de steps. En graag, uh, design doen we na. Met in zwart-wit, Ja, dus in, ja. In, op dit moment zit ik inderdaad nog in zwart-wit. Uh, ik ga hier, hierna um, de kleuren toevoegen, maar ik werk graag in zwart-wit om eigenlijk heel goed uh, de vorm en de contrasten mm -hmm. te kunnen zien. En ja. ik vind nog altijd, als iets werkt in zwart-wit, moet het ook werken in kleur. En als het niet werkt in kleur, dan is het contrast tussen de kleuren niet goed. Uh, maar uh, ik weet dat je bijvoorbeeld heel graag aan de slag gaat met Shapebuilder, Michael. En op de iPad heb zit dat ding ook. Heb ik heb het daar zo vaak over Ja, Ja, het is dus, oh, Ik heb de shapebuilder nog eens okay, kunnen bovenaan. Yeah. Het s'avonds shapebuilder ja, gebruikt. Als, als je die drie vlakken wilt gaan verdelen ja. en zo en die apart kunt inkleuren. Ja, dat is uh, een jobje van een seconde, ja. bij wijze van spreken, op de desktop. Um, en ik doe dat inderdaad. Meestal met de Shape Builder of Pathfinder is een mogelijkheid. Zit er zitten ook uh, Pathfinder opties in. Show me in? hoe je dat hier doet. Ja, dus uh, ik selecteer nu even uh, die uh, polygon en dan ga ik eerst die vormgeving van die strokes omzetten in Outlines en ook deze strokes, deze even zet ik om in al, uh, Outlines en dan ook die blend, als ik die uh, ik zal anders. Uh, shape ja, is nog. Um, Dus als ik die blend ook wil gaan shapebuilderen, dan moet ik die vormgeving daarvan eerst uitbreiden, in groepen en dan kan ik ook strokes gaan creëren. Ik ga nu eerst deze uh, shapebuilderen, dus hier bovenaan bij de combine shapes zit de shapebuilder en eigenlijk werkt die deze is al een Zoals op de desktop, uh, door uh, de vormen te overtrekken, okay. gaan ze die eigenlijk samenvoegen. Je ziet hier ook de kleur veranderen. Maar dat is geen reden. Geen, geen paniek, geen reden tot paniek. Dat is op de desktop ook. Die kleur kunnen achteraf mm -hmm. terug aanpassen. Dat is helemaal goed. Dus ik heb nu één vorm. Waarvan dat ik de kleur makkelijk kan gaan aanpassen. Je ziet dat ik hier nog gaatjes vergeten ben te verwijderen. Dan pak ik even die shape builder erbij. En dan kan ik door te tikken, die ook gaan wegsnijden. En als ik dan klaar ben, zeg ik don. En als ik nu de andere. Uh, Daar word ik nu blij van. Dat als ik deze vormen wil gaan samenvoegen, gewoon een klein beetje opletten dat je hier niks mist van die strooks, want daar zitten wel wat vervelende mm -hmm. hoekjes en kantjes aan. Mm -hmm. dus als je ja, kunt astronomisch hard inzoomen. Je kunt goed ja. inzoomen en eigenlijk als je wilt dubbelchecken voor jezelf, kun je altijd in het lage paneel gaan kijken of dat dat uh, ja. mooi uh, gelukt is. Ja. Um, dus uh, als je die vorm een beetje bepaald hebt, is het natuurlijk ook altijd leuk om een beetje kleur te gaan toevoegen. Um, daarvoor uh, ga ik hier uh, de kleuren in het document even gaan bekijken. Dus hier zitten ook swatches in. Um, net als in uh, Illustrator Desktop komt er een groot aantal default swatches mee. Um, dus als ik dat wil, kan ik die hier gaan verwijderen, maar vermits dat we niet voldoende tijd hebben om dat allemaal te doen, ga ik gewoon uh, uit de Creative Cloud de moodboard er even bij halen. Um, en dan ga ik de kleuren die hierop staan eigenlijk snel gaan samplen. Uiteraard in realiteit moeten wel nog uw kleuren een beetje goed zetten. Ik ga ze nu gewoon snel even hier selecteren en met het... Plusje. Kan ik daar dan een swatchje van maken? En als ik me niet vergis, kun je er ook in je libraries toch gaan duiken om die kleuren eruit te halen. Dat klopt, dat maar ik heb ze er nog me... niet in gezet. Nee, dat is. Ze waar. zitten er nog niet in, dus ik ga ze nu rechtstreeks van de moodboard uh, okay. samplen. Dus straks, als ons ontwerp helemaal goedgekeurd is, kan het natuurlijk wel interessant zijn om ze te gaan toevoegen. Um, maar dan liefst de goedgekeurde swatches en nu alle swatches uh, die we leuk vinden. Okay. Cool. Voilà, dus ik heb nu een aantal swatches toegevoegd. Uh, dan kan eigenlijk dit uh, bordje terug weg. En dan gaan we even inzoomen. Om de objectjes te vullen met kleur. Hier ga ik bijvoorbeeld Talent Academy Roos gebruiken. Uh, en dan vind ik dat dit bijvoorbeeld om het contrast te bewaren uh, wit mag zijn. Uh, je ziet het hier wegvallen, dus wat kan er interessant zijn? Extra laag, eentje zal voldoende zijn. Uh, back. Ground, want ik wil het graag gescheiden. Voilà. En die hoort dan natuurlijk onder het artwork te komen. Voilà, die kunnen we dan vullen met blauw. Beste is slotje erop. En dan, uh, als ik hier nu al kijk, uh, komt die box er in het zwart totaal niet uit. Dus gaan we die even wit maken. Ik weet niet, uh, voor mij werkt dit nog niet. Dus ik ga even dit vlakje proberen te pakken te krijgen. Ik ga die vorm even moeten ingroepen. Oké, okay. het zijn wel aparte vlakjes. Ja. Een groep en dan kan ik hem makkelijker te pakken krijgen als hij ze heeft. Vandaag niet, ah, we gaan hem zo verwijderen. Alright. En ook deze vorm ga ik even verwijderen, die wil wel geselecteerd worden. En als ik dan even naar beneden ga, dat is iets te ver. Deze dan kan ik dan bijvoorbeeld terug uh, een paar stintjes geven. Ja, cool. uh, zo, dan begint er al meer op te lijken. Cool. Uh, maar mogelijk mist bijvoorbeeld dat gepixeld gevoel. Van het moodboard, waar we het er straks ook over gehad hebben. Ik. Nou, ik heb daar wel een ideetje ja. voor, maar daarvoor ga ik switchen naar de desktop. Dus belangrijk hier is even 7. Ga ik hier dat ik even, ja. even aan de kant schuiven. Ik, zie dat aan ik haal 7. de desktop erbij. Daar naar Illustrator en als alles goed gaat, ga hier in mijn files het uh, filetje gesynchroniseerd staan. Nu voorlopig zie ik het nog niet staan, dus ik ga even naar mijn map uh, waar de setup uh, ook staat om van te vertrekken. Moest de sync een beetje achterblijven. Oké. Okay. Uh, Voilà. Uh, dus um, ik, ha, ik had gesproken dat we die gradient korrel een beetje missen. Ik heb daar uh, een documentje voor voorbereid waarin dat ik um, een gridje... Gemaakt heb een Pixel gradient gemaakt. Heb. Dus ik heb een gradient genomen. Ik heb die in Photoshop omgezet naar een bitmap afbeelding. Daar heb ik de resolutie okay. helemaal van naar beneden getrokken naar één Pixel gewoon. En uh, ik heb die uh, in half mode um, met crosses gegenereerd, en daarna heb ik die alvast of nagetekend om mee aan de slag te kunnen, om dit een beetje sneller te kunnen doen. Dan gaan we dat even kopiëren. Dit mag weg. En ik leef hem in dit documentje. Uh, ik ga in deze juist even een andere kleur steken, voor een klein beetje. Meer contrast voorzien in mijn swatches. Voilà, oké. Okay. En dan ga ik deze uh, met de Free Transform Tool uh, goed zetten, want transformatie transformatieopties op de iPad zijn net niet gesofisticeerd mm -hmm. genoeg om dat handig en snel te kunnen doen. Dus bij de Free Transform kies ik gewoon voor Free Transform en dan zie ik dat ik al een klein beetje scheef gegaan ben. Ja, oké. Okay. Ja. Goed scheef, is uh, ook er niet terecht. Um, voilà. Nu bij die free transform hebben we gelukkig de flexibiliteit om dat makkelijk toch naartoe ja. te gaan trekken. Als ik even de vrije vervorming aanzet, kan ik hier wel terug terecht komen. En dan, als ik tevreden ben, ga ik deze verwijderen. Ook in die compound plaat. Moet dat gaatje niet zitten. En deze mag terug geroost worden. Voilà, oké. Okay. Uh, natuurlijk uh, geen logo zonder uh, tekst. Uh, helaas hebben we meestal meerdere varianten. voor. We zitten ja. nog niet met zo'n grote naamsbekendheid. Dat we al wegkomen met alleen een beeldmerk zoals een appel. Of in dit geval een muziekbox. Hè. Dus gaan we daar ook... Een swoosh of drie strepen. Uh, gaan we daar ook... Uh, een extra artboardje meteen voor maken, dus ik selecteer hier mijn artboard toe. Ik zorg dat uh, Move en Copy Artwork with Artboard okay. aanstaat en ik check even in mijn lage paneel uh, dat ook mijn background unlocked is, dan komt hij meteen opnieuw. Um, dus dan maak ik daar een kopietje van. Hij zegt ook dat hij gelokte content niet meepakt. In dit geval gaat het over de schets. Ja. Um, en die artboard ga ik een beetje langer trekken. Oh, voilà, en dan de background die komt even helemaal mee. En dan uh, ga ik de achtergrond teruglokken. En deze nemen we mee. Die is al weggegroeid, deze nemen we mee naar daar. All right. En dan ga ik eigenlijk echt gewoon beginnen voor tekst uh, met typen van um, de naam, naam Boostbox. Ik ga er snel doorgaan. Ik ga die even upscalen. Ik had op het uh, moedbord het lettertype monolisk gespot. Um, ik ga daar de uh, semi bold uh, nee, de bold italic van gebruiken, dat is uh, lekker futuristisch. Zo'n italic font ga ik ook even een type al in outline zetten, dat ik niet beperkt ben door de puntgrootte om dit op te scalen. Uh, we maken het pretty in pink. En dan even deze elementen samen roteren. Ik vind dat altijd leuk met zo'n italic lettertype, om dat eigenlijk evenwijdig ja. te gaan positioneren ja, met een cool. canvas. Uh, ja. dus, ook. probeer ik nu even... Ik ook mensen wat skewen in de plaats van italic gebruiken Op zich zou dat ook kunnen doen. Ik vind, zolang je de, de esthetische vorm van je lettertype niet verliest en je eindigt in een soort word out mm -hmm. scenario voor de mensen die echt nostalgisch zijn naar de 90's, kan natuurlijk een bewuste keuze zijn in mm -hmm. dat geval ook. Dat gebeurt nogal snel, hè Jensie. Okay, ik ga niet zeggen dat ik mijn handen volledig in onschuld was en dat nog nooit in mijn leven zal gedaan hebben. Um, maar dan nog kun je achteraf, moest ik dat nu toch schuin getrokken hebben, gaan checken in uw typografie of er een italic versie bestaat. En is die er niet en je wilt het toch schuin gebruiken, zolang als het niet helemaal uh, misvormd is en je hebt het gevoel dat het esthetisch klopt, Michaal wil ik die discussie graag uh, voeren. All right, cool. Voilà, dan hebben we nu ons logo. Uiteraard blijft het nooit bij één logo. En heb ik hier uh, in mijn voorbereidingsfiles al een overzichtje gemaakt van een logo met meerdere varianten. Hè. Dus in dit geval een platte roze, eentje met een gradient, een zwarte versie en een witte versie. Want het blijft zelden bij één logo en je hebt er vaak ook nog nodig. Grote schaal, kleine schaal, digitale media, printmedia. Yes. Dus nu zitten we enkel nog in RGB, maar de CMYK-versie maakt het ook best apart. Wil je daar meer over weten, kruisverwijzing naar de druk. Opleiding van uh, voilà. um, Jensie, ja. dus uh, Natuurlijk, de branding bestaat nooit uit een logo alleen. Uh, dus ga ik eigenlijk hier ook nog een grafisch elementje bij creëren, uh, dat we kunnen gaan gebruiken om op ons uh, moodboard, of op onze key visual te gaan zetten, die we gaan debrieven naar de designer, zodat ja. we eigenlijk een blokkendoos aan elementen hebben om daarna mee aan de slag te kunnen voor ons event. Um, ik maak even een extra artboardje aan, is een beetje vierkantig. gaan. Uh, en ik kan dan bijvoorbeeld voor dat gevoel van 2D, 3D uh, te maken, uh, ga ik een orb creëren. Ik weet niet of iemand nog zich die orb herinnert. Uh, ik weet niet of die nog programmeerbaar zijn, hein? maar kruisverwijzing. Voilà. Uh, ik ga daar dus bijvoorbeeld een radiale gradient in toepassen. Um, en met de gradient tool kan ik die dan zo een beetje uittrekken, dat dat zo een beetje in dit geval echt een fake 3D orb is. Hmm. Dat is een bewuste keuze. Um, en dan kan ik daar bijvoorbeeld de kleuren van ons kleurpaletje wel in gaan toepassen. En dus dat is de meest eenvoudige manier om zo'n fake platte 3D orb te creëren. Dat is gewoon met een radiale gradient. Um, maar je kunt daar eigenlijk nog een stap verder in gaan. Daarvoor ga ik nu even een gewone cirkel tekenen. Mijn roze film. Even goed ik ga snel gaan. Dus ik kopieer die. Ik plak die in front, dus commando F of ctrl F is in front. Ja, dus die twee staan nu voor elkaar. Die, die zit nog in mijn klembord. Dan ga ik naar mijn transparantiepaneel. Ik maak een masker en ik plak die nog eens op zijn plaats. Nee. Ik plak die in het masker. Nog eens op zijn plaats. En nu zit hier eigenlijk voor dat blauw uh, object. Okay. Een roze masker. Zo'n transparantiemasker, wil ik net zoals in Photoshop. Met zwart en wit. Zwart afdekken, wit doorlaten. Ja. Dus als we daar nu een gradient op gaan zetten. Even kijken. De standaard okay. black and white gradient lenen uit het swatchespaneel. En ik ga daar die radiale gradient op trekken, zoals daarnet. Hè. Heb ik weer die een orb gecreëerd, in dit geval omgekeerd. Dus met een gradient mask. Even cool. een transparency mask heb ik nu gecreëerd. Okay. En op ja. dat masker kan ik nu een effect gaan toepassen. Effect, textuur willen we, texture, grain, en in dit geval heb ik hier de stippelt, ik ga even uitzoomen. In dat preview kunnen gaan zien hoe dat mm -hmm. zich gaat gedragen. Nou. Je kunt daar nog de intensiteit en het contrast van gaan optrekken. Als ik op oké okay duw, dan is het grote voordeel daarvan, ga even inzoomen. het grote voordeel daarvan, dat je eigenlijk nu ook bij je gradient tool dat je verder kunt gaan manipuleren. Oei, excuseer, mijn gradient vroeg hier even uit. Voilà, en wat ik nu uh, nog kan doen... Ik zit klassieker nog vast in mijn transparantiemasker. Terugklikken op je artwork als je verder wilt werken. Is dan hier een samenspel mee creëren. Bring to front. Groeperen. En eigenlijk kan ik ook in een mum van tijd nog een afgeleide creëren via de edit... Uh, edit Colors, Recolor Artwork en uh, Freecast IAM kies ik altijd voor Advanced in dit geval en dan kan ik hier heel snel dat roze bijvoorbeeld gaan veranderen door een color swatch die we klaargezet hebben, zoals bijvoorbeeld deze, oké, okay. en dan is het kleine broertje meteen ook klaar ik kan nog heel veel uitleg geven over vele uh, graphics die ik kan creëren ik snelle kruisverwijzing. heb je daar interesse in, schrijf je in voor de opleiding Illustratieve Technieken en uh, in in no time kom je eigenlijk tot uh, diverse graphics, noodzakelijk voor het creëren van een key visual. Voilà. Want dat zijn niet altijd zo de eenvoudigste bewerkingen. Hè. Wat je nu doet met die orb, het is een heel mooi grafisch effect. Maar ik weet uit de ervaring van veel mensen die mij illustreren dat dat niet voor de hand liggen. Dus, het is ook heel erg gegaan. Ik denk dat er heel wat mensen dit wel een keer in de replay zullen vertraagd afspelen. Ja, je staptesten. kunt het dan mee op pauzes zetten. Ja. Maar nu heb ik daar ja. eeuwig geen tijd meer voor. Dus als je dan een aantal graphics gecreëerd hebt voor de branding, dan is het natuurlijk net zo interessant. Pardon, uh, voor die designers om ook een key visual uh, te hebben die eigenlijk alles samenbrengt. Alles ja. samenbrengt. En dat is eigenlijk ja. het hoofdbeeld. Dus alles dat gecreëerd wordt, moet ergens het gevoel hebben dat dat daarvan een afgeleide is. Maar, Michael, wat zou nu eigenlijk de beste manier zijn, als je al die shizzle gemaakt hebt, om dat op een goede, gecentraliseerde manier met je collega's te delen? CC-library. Dat is de enige oplossing. Ja, je... Ik, ik is... zal bij u even gestoken. Ja, nou, maar moet ik even Ik heb het van schoppen, voilà. een switch. Ik vind de switch in de Ik ga beginnen met het logo eigenlijk. En ik denk als ik daar net goed op heb: dat is de background Hop in een aparte layer, supergoed, want ik ga die nu gaan exporteren. Dus je weet om die dingen te gaan gebruiken, um, je hebt heel wat afgeleiden nodig natuurlijk hiervan, van die file. Uh, niet alleen vectorbestanden, maar misschien wil je ook PNG's en JPEG's beschikbaar stellen op het einde van de rit. En werken met Artboards is hier in eerste plaats key in. Dus dan weten, misschien weten de meesten dat wel, die met um, Illustrator werken als ik nu naar export ga. En dan heb ik daar export voor screens of export as en dan kun je natuurlijk beroep doen op al die artboards hier dus de export voor screens, die toont mij netjes alle artboards en ik kan hier onmiddellijk zeggen, kijk geef mij svg bestandjes maar ik wil daarbij ook png bestanden en ik wil daarbij misschien ook jpeg bestanden tegelijkertijd voilà. van elke artboard onmiddellijk drie varianten, dus dat is al super cool, zeker als je oplevert moet doen aan uw klant of zo van al die logo's ga je dat hier heel snel kunnen outputten. nu ik ga dat eventjes niet doen want ik wil eigenlijk voor ons grafisch team de kern illustrator bestanden gaan delen en ik wil ook die aan een cc library toevoegen nu dat is uh, ja een beetje een wistje dat eigenlijk om het zo te zeggen want dat zit nogal verstopt illustrator was namelijk daarnet geen optie om te gaan exporteren nu, wat moeten we daarvoor doen? Ik ga een Save As of opslaan Als. Dan krijgen we eerst reclame te zien. Dat die wilt dat we in de cloud blijven opslaan. Maar dat ga ik nu doen. Ik ga zeggen Save on your computer. Oké, okay, nu komt de eerste catch. Als je Save As doet en je kiest voor Illustrator hier onderaan, dan lijkt het initieel niet aan de Use Artboard-functie te kunnen. Wat dan natuurlijk wel jammer is. Nu, dat gaan we even negeren. Ik ga het op de desktop ook uh, eventjes ah. dumpen als je dat niet erg vindt. Oké. Okay. desktop, voila. Dat is een mapje, hè. Ja, ja, ik weet het. Ik denk dat we dat maar best niet uitkijken nee. de desktop. Ik heb ook zo'n mapje. De mijne noemt dat sorteren. Ja. Dus, uh, goed. Dus ik ga naar hier. Ik haal dat op Adobe Illustrator. Ik klik op bewaar en dan krijgen we dit dialoogvenster. Eentje waar dat de meeste mensen gewoon knal aan voorbijvliegen aan dat venster, bealen, maar hier zit dus de optie verstopt als je hier kijkt save each artboard to a separate file, en dan ga ik al artboards vragen. Ik klik op oké okay. en nu split die eigenlijk van elk artboard een aparte illustrator file uit. Ik Ga dat ook kunnen tonen hier op de desktop. Als ik die er even bij haal, bureaublad, ik heb natuurlijk geen submap aangemaakt. Geen dus probleem, hij is... is clean. Voilà, hij is clean. Nu ook okay, één dat ik wel nog tof vind, dat ik een keer per ongeluk ontdekt heb. Je hebt hier al die files nu staan. Zolang dat je deze file niet sluit, kun je hier nog aan gaan werken. En als je safe vraagt hij om al die geëxporteerden nog te updaten. Zodra dat je deze file afsluit, is die connectie verbroken en zitten allemaal losstaande assets. Dat is nu helemaal zo. Goed, nu die files die staan er in de Finder, dat is great. Ik heb hier uw Creative Cloud desktop-applicatie. Ik ga naar bestanden, ik ga naar jouw bibliotheken en dan ga ik even kijken. Boost. Op, okay. uh, wacht, dat is ja, deze. Ah, Boostbox 23. En dan ga ik die open doen. Kijk, we hebben hier al logo's voor web. Nu, ik kan misschien eventjes hier nog een groep toevoegen. En ik ga dat logo varianten noemen. En dan ga je zien hoe simpel dat, dat eigenlijk is om die toe te voegen. Ik haal de finder erbij. Ik selecteer eerst tot aan het laatste en ik doe die gewoon allemaal in die cc library En die worden nu geüpload. En heel ons team kan daar direct al mee aan de slag, eigenlijk met die, uh, met die bestanden. Super cool. We maar. Zinke. Wel, it's a wrap voor deze sessie denk ik. Uh, moesten er nog graphics bij gemaakt worden, kan ik die natuurlijk nu makkelijk in die biep kleuren ja. en delen. Alleen die delen zichzelf met iedereen die er al in kan. Uh, ik ga juist nog even een overzichtje van de workflow tips die ik toch wil aanhalen. Vermits we onze focus op workflow leggen van deze sessie. Uh, dus mijn Illustrator Cloud document. Heb je, je document overal ter beschikking waar je kunt inloggen. Met je Adobe ID gebruik je om op de iPad of de desktop te bewerken. Let op, sommige functies in de iPad zijn beperkter, bijvoorbeeld 3D-effecten. Die babbelen nog niet met elkaar, nee. misschien ooit in de toekomst. Uh, je kan zo'n document ook delen voor samenwerking of enkel voor feedback. Uh, en de versiegeschiedenis, als je die gebruikt, dan blijft alles overzichtelijk. Zitten niet met de Final Dev en de VVF en de V7. En met de Creative Cloud kunnen die assets dus makkelijk centraliseren en delen met jullie team voor de verdere uitrol van de visuele campagne van bijvoorbeeld een muziekfestival. Allright, top. En dan uh, ga ik deze stoel verlaten en plaatsmaken voor uh, mijn zeer gewaardeerde nee, collega, collega Jensie. Maar minuutje, dan wil ik ja. nog vragen, waren er nog vragen? Ja, inderdaad. Ik heb de chat hier open staan. Ik ga even kijken en ik luister ook even naar mijn team hier achter of er zaken zijn die uh, nog onbeantwoord zijn gebleven. Zijn er zaken die onbeantwoord waren, Yancy? In de chat was er iets onbeantwoord of zo? Nee, mij niet. Oké, goed. Werkt die vers versiegeschiedenis ook op de desktop? Uh, Onsense, ja. yes. Als je met een cloud file werkt, ja. Hè? Dus inderdaad, je hebt dat misschien al gemerkt, oh sense, als je een Illustrator-file op de desktop opslaat, dan krijg je ook de keuze om dat oftewel lokaal te doen of in de cloud. En dus die versiegeschiedenis is eigenlijk gekoppeld aan zo'n Adobe Illustrator-cloud-file. Wat dat ook een mogelijkheid is, als je die in je Creative Cloud-files opslaat, daar zit er ook een versiegeschiedenis in verborgen. Dus ook van files die je in je Creative Cloud-file en achteraf op bewerkt is, zijn twee plaatsen. Ja. Ja, dan ga je die daar ook eigenlijk in een, uh, terugdraaien. Dus ja, die versiegeschiedenis werkt. Raf die vraagt of wat de opleiding illustratieve techniek en puur over Illustrator gaat. Ja, bij ons in dit geval zoomen we wel meest in en dus we geven die vanuit Illustrator. Ik weet er zijn nog illustratieve technieken zoals bijvoorbeeld in Procreate. Daar hebben we een aparte opleiding voor. Uh, mijn focus ligt uh, meestal op uh, Illustrator, maar ik heb ook nog collega's die in andere opleidingen, bijvoorbeeld in Photoshop, gaan uitleggen hoe dat je sprankelende blikvangers kunt maken. En zo, uh, daar komen eigenlijk ook technieken aan bod die je in illustraties zou kunnen gebruiken. Yes. All right. Okay. Ja, geen ah ja, analoge technieken, of is dat beantwoord? Analoge technieken, daar gaan we het eigenlijk, wij, wij zitten eigenlijk wel meestal op uh, digitale platformen, natuurlijk analoge technieken. In Photoshop kunnen bijvoorbeeld uw getekende uh, illustraties ja, ik denk dat het echt, gaan. Echt bedoeld op papier. En ja, zo analoge technieken. Als, uh... Wij gaan niet uh, u leren hoe dat je moet tekenen, aan zich, maar wel gaan uitleggen hoe dat je. De tekeningen kunt gaan digitaliseren, bewerken en uh, ja, eigenlijk reproduceren meer dan echt het tekenen op zich, dat is, nee. uh, daar hebben wij geen opleidingen over. Nee. Oké, okay, goed. Nu, ik zie dat onze tijd voor de uitzending hier erop zit. Misschien kun je wel nog een even in de chat duiken en zien of ik er ga... nog vragen aankomen. Want ja. ik zie hier toch wel nog een paar vragen. Dus, uh, en dan zal elke die zo dadelijk uh, verder beantwoorden in de chat. Oké. Okay, right, ik tot. rem, pla rem maar plaats. Rem op. Yes, wij nemen terug een break van 10 minuutjes en dan zien wij elkaar terug. Om tien à elf voor het volgen, voor de volgende sessie met Jensie.